Het is vandaag donderdag en dat is weer een nieuwe weekvlog. En ik uh, werk vandaag weer vanuit huis. Dus ik ben de hele dag hier. Ik zit hier. Uh, ben ik aan het werk. En dit weekend. Ik heb best wel veel plannen. Ik weet niet wat ik ga doen. Want vanavond moet ik bijvoorbeeld een van de opties zijn om naar de te gaan. Maar ik weet niet. Ik heb niet heel veel zin. Ook omdat ik morgen moet werken. En het is. Ja, niet ver, maar ik moet dan de Uber alleen terugpakken. Het is gewoon gedoe, zeg maar. Dus ik denk niet dat ik vanavond ga. Morgen heb ik waarschijnlijk een fratparty. Daar ja, heb ik zin. ga ik met vrienden van Hookie net zo. Uh, zaterdag een houseparty met Ondan Dan ga ik ook uit in Arlington, want die houseparty is ook in Arlington. Dan gaan we daar naar uit. Mm. En verder mm, zondag. Misschien met in het afspraak met vrienden. Maar dat weet ik nog niet wat daar de plannen van zijn. Dus best wel een druk weekend. Waar ik heb er zin in. En deze week gaan zo bizar snel. Het is echt niet normaal dat het nu alweer donderdag is. Echt, het vliegt voorbij, letterlijk. Maar dat betekent wel dat ik het daar moet zien heb. Want het eigenlijk gaan echt zo snel voorbij. Ik weet niet of je het aan mijn make-up ziet. Maar ik make-up gedaan. Want ik ga toch wel naar PJ's. Ik was met mensen aan het appen over PJ's of over het weekend hun dag. Ik denk, ja, ik heb eigenlijk toch gewoon wel zin om uh, hun allemaal weer te zien en zo. En. Het is helemaal niet zoveel moeite. Dat ik dacht ik ga gewoon weet je. Ik ben hier maar één keer. En um, over drie maanden of vier maanden ben ik weer thuis. En dus nu kan het nog. Dus ik dacht ik ga gewoon. En zo laat is het ook weer niet. Het is tot twaalf. En dan ben ik misschien één uur thuis. En dan half negen wekker. Dus dan slaap ik nog gewoon ruim zeven uur. Dus dat valt op zich best wel mee. Dus nee ik ga straks. Uh, ik heb al mijn eten gemaakt. Ik heb al gegeten. Mijn cup al gedaan, moet alleen nog even omkleden. En dan pak ik straks de bus richting Fairfax. En dan ben ik rond half negen bij de flat. En dan gaan we daar pre-drinks doen met z'n allen. En daarna naar PJ's. Ik ben nu onderweg naar de metro. En dan ga ik met de metro naar Roslin. Daar stap ik over op de volgende metro. En daarna pak ik naar die gaan naar Vienna. En van Vienna pak ik de bus. En dan ben ik er. Dus ja. Even een uurtje reizen, Maar komt goed. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik ben gisteren naar Pietjes geweest. En het was super gezellig. Want uh, het is sowieso leuk om weer iedereen te zien. Um, en ik had iedereen natuurlijk, denk ik nou, het is zes weken of zo niet gezien. Dus um, ik had ze heel erg gemist. En het was leuk om iedereen te zien. En Pietjes was ook natuurlijk wel echt mega druk. Want hij zat echt helemaal onder de hoek. Maar gelukkig zat iemand. Aan de rij die weekend, dus dan komen we daarbij een squeeze in squeezen. Dus dat was chill. En nu ben ik aan het werk, de laatste dag voor de voor het weekend. En vanavond heb ik afgesproken met onder andere jazz en arena van mijn Team en Dan gaan we naar een vetparty, dus dat is plannen voor vanavond. Morgen, waarschijnlijk een house party met Nele even verder weet ik nog niet helemaal precies ik wat, wat ik nog mee kan plannen heb. Maar in ieder geval, er zijn opties. Dus dat is je. Ik ben klaar omgekleed. Ik heb make-up gedaan. Ik moet mijn haar alleen nog even doen. Voor de frat party. En hoe wat ik een rare rode vlek? En ik heb de wacht, ik kan het even omdraaien laten zien. Dit is wat ik aan heb. Gewoon simpel: een blauw topje. Met een leren broek. En ik ga zo richting. Chest toe. En dan gaan we. Uh, Predict doen, denk ik. En worden we om tien over half elf opgehaald. Volgens mij voor ons, is onze ride right. tien over half elf. En dan gaan we naar de fit party toe. Ik heb er zin in. Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. En ik vlog nu pas. Want ik werd vanochtend wakker met koorts. En echt een hele pijnlijke kiel. Zeg maar heel heel erg kielpijn. Dus ik heb in genomen. En nu gaat het misschien wel nog steeds al koorts. Dus dat is wat minder, maar gisteren ben ik naar een frat party geweest. Even kort, wacht één moment. Gisteren ben ik naar een fred party geweest, samen met Jess en Irina. En dat was leuk. Nou, het is zin gehad. Um, het was wel rustiger dan normaal, maar ik denk omdat het brush weekend is. Dus dan proberen we zeg maar nieuwe brothers te recruiten voor zeg maar, de fred. Dus het was zeg maar een soort van open. Dat in heel veel dat nieuwe mensen dus er ook waren. Dus daardoor was het wel minder, maar het was wel leuk om gewoon iedereen te zien. Um, denk, dus het was echt gezellig. En ik had uren teruggepakt. Ik denk dat we om, we, ik, ik zeg maar, waar denk ik om 1 uur bij Jess en half 2 was ik thuis of zo Dus dat is chill. bedoel, heel, heel laat. En nu ben ik even naar de target aan het lopen. Moet even wat boodschappen halen. En ik dacht het wel even chill frisse luchten. Uh, frisse lucht voor mezelf. Dat denk ik altijd. Uh, verder ga ik vanavond dus niet uit. Want toevallig is ik zou vanavond Nederland uitgaan. Maar Nederland heeft ook ziek. Heeft ook koorts. Dus dat komt mooi uit dat we allebei ziek zijn. Dus we gaan vanavond niet uit. Dus geen, ik denk dat ik gewoon vroeg mijn bed in ga en een filmpje ga kijken en dan op tijd slapen. Want ik ben nu ik heb echt tot twee uur geslapen. Nou, niet alleen maar, maar op twee uur pas ging ik mijn bed uit. Omdat ik dus daarvoor nog een uur had geslapen en dat we echt zo slecht voelde. En nu gaat het dus wel op zich. Nou, ik proef mijn helft. En nu eventjes naar de target. Goedemiddag. Ik heb uh, al een tijdje gevlogd. Zondag was ik nog steeds ziek en had ik geen zin te vloggen. Ik heb die dag ook echt alleen helemaal niks gedaan behalve uh, op bed gelegen, Netflix gekeken en wel brood gebakken die dit keer beter was gelukt. En gisteren ben ik het gewoon totaal vergeten. Gisteren werkte ik vanuit huis, was ik nog steeds ziek. Dus was blij dat ik vanuit huis werkte. En s'avonds had ik mijn eerste hoekje training meer van spring semester. Maar ik heb dus een TikTok gemaakt. Over mijn dag. Dus die ga ik hier nou even in plakken. Dan soort van, soort van toch nog een maandag ding Goedemorgen, een nieuwe mijn live als Exchange Student in Amerika. Ik werkte vandaag vanuit het huis. Dus ik kon mijn lekker mijn chille outfit aan en ook de was doen. Maar als ik thuis werk, dan werk ik altijd vanuit de common rooms in mijn gebouw. Dit keer ga ik naar de tweede verdieping, de keuken. Uh, zelf zit ik op de derde verdieping. Ik heb vanuit daar eigenlijk de hele dag gewoon gewerkt. En na werk was het tijd voor mijn eerste uh, hockeytraining van het springsemester. En daar was ik dan onderweg. Ik ga dan met een metro daar naartoe. En dan word ik opgehaald door een vriendje. En dan gaan we samen naar de hockey. Hier zijn we aan het hockeyen. En na hockey ben ik weer naar huis gegaan en zat de dag weer op. En ben ik gaan slapen. Maar ik had mijn eerste hockeytraining weer. Het was leuk. leuk om iedereen weer te zien. Uh, hoekie ging ook best wel prima. En ik heb er zin in. Het wordt leuk dit seizoen. We hebben een aantal wedstrijden op de planning staan en dan nog een toernooi. In april net voor ik weggaan in naar Beach met overnachtingen. dus dat is ook leuk. Dan gaan we nog naartoe. En hey, het is dus nu dinsdag. En ik ben net klaar met mijn werkdag. En ik heb de hele dag. Werk binnen. We hadden echt super veel meetings, van kwart over negen tot... tot half drie heb ik alleen maar meetings gehad. Waar ik tussendoor misschien even zo'n te kon werken, maar echt niet veel. Dus dat was echt kut. Als in dat ik heel veel te doen had, maar ook gewoon heel veel meetings had, terwijl die meetings ook gewoon belangrijk zijn. En die meetings maak je zo moe. Oh je zit echt, je denkt van je moet alleen zitten luisteren, maar die meetings zijn echt, echt vermoeiend als in je moet het gefocust blijven maar wel interessant om iets waar dat scheelt en daar heb ik nog keihard gewerkt om het even lijstje af te afmaken gelukt en nu loop ik buiten en loop ik terug ik ben nog steeds ziekig dus ik ga ook niet sporten vanavond want ik morgen ook wil ik train dus ik ga nu terug naam gewoon chillen eten koken eten en altijd gewoon in bed liggen slapen maar Slapen, maar ik weet je hoe laat? Eerst even kijken, zien, kijken. En dan, het heeft vandaag ook de hele dag dus, dus, dus ik vind ook niet echt dat ik de hele nacht binnen ben geweest. Morgen nu eerst lekker naar huis. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik loop weer naar kantoor toe. Ben al in DC en ik heb mijn hokkiespullen mee. Kijk. Want ik heb vandaag hokkie, maar ik weet niet of het doorgaat, want het is. Het is best wel koud en ik zag dat het in Fairfax gesneeuwd had. Hier heb ik geen sneeuw gezien, maar gesneeuwd echt een mini, mini beetje. En aangezien ze um, bij ons best wel snel de training afzicht hebben, twijfel ik of dat vandaag door doorgaat. Maar ik heb wel een spullen mee. Moet het doorgaan, ook genoegje. En dan anders ga ik naar huis. Dus ik ben benieuwd. hoe je zien, deze werkdag? Lekker op kantoor. Dus. we oh ja, hebben vanmiddag een fellow lunch. Er komt er een fellow langs en die, die een boek heeft geschreven. En daar gaat hij mee over vertellen en me vragen stellen. En dan wordt de lunch geserveerd. Dus. Ja, daar heb ik zin. Ik ben benieuwd. Zo, stage dag zit erop. En ik heb omgekleed voor hockey op werk. En ik ben nu onderweg waar ik metro, Het is nog best wel vroeg. Het is echt nog voor vijf uur. Het is een kwart uur vijf volgens mij. En dan pakte de metro naar Vienna en daar pikt Jess op. En was we jullie werk de hadden, we een lunch and learn met een fellow. En dat te organiseren we best wel vaker. Dan komt dus iemand die, of in ieder geval een department van Nieuwmerken, of iemand die heeft gewerkt. Of wat dan ook, die komt dan en voor iets tellen. Bijvoorbeeld deze keer hadden we dus iemand die was een fellow in 2017, volgens mij. Hij had een boek geschreven over slavernij. En vandaag was de eerste dag van Black History Month. Dus. Uh, daar kwam hij over vertellen. Over het proces van schrijven van zijn boek. En alles erbij kon kijken. En dan konden mensen vragen stellen. En dan wordt dus lunch geserveerd. en het hebben best wel altijd luxe. Uh, gewoon van de chili broodjes. Met alles erop en eraan. En ze hadden dus. Ik snapte niet helemaal waarom. Maar ze was ook nog. Want op een boet wordt überhaupt altijd lunch geserveerd voor ons. En die was er ook nog, ook nog steeds bij. Dus die was er super veel van over. Dus daar heb ik van kunnen avondeten nu. En uh, dat heb ik mee. Dus daar heb ik een broodje van meegepakt. Zelfs chill. En ik heb het volgens mij helemaal niet verteld. Maar vorige week, volgens mij vrijdag of zaterdag. Nee, vrijdag. Heeft Zayada haar vlucht geboekt naar mij. Dus die komt de laatste week dat ik hier zit. Komt ze naar mij. Oh mijn god, daar heb ik zoveel zin in. Echt, ik mis haar zo erg. Het is niet normaal. Dus ik kan echt niet wachten tot zij hier is. En dan. Gaan we op zo woensdagavond of woensdagmiddag aan? Dan, nou, ja, tegen tijdens meisjes, dus avond dus het is het natuurlijk moe. En dan gaan we donderdag werken we allebei vanuit huis. Donderdagavond gaan we, denk ik, naar Pietjes dan. Want dat wil ze ook wel zien en dat wil ik ook leuk om haar te laten zien. Vrijdag werken we allebei vanuit huis. En um, dan hoop ik dat het een fair is. <lacht> hoop ik, hoop ik. Dat is wel leuk om uh, haar mee naar toe te nemen. En dan hebben we het zaterdag, zondag om die sheet te verkennen in de buurt. En dan maandag wil ik haar de campus laten zien, de meeste campus, want dan is ze ook een beetje levendig en het is het allemaal open en dan is we vliegen samen naar huis. Wel andere vlucht, maar wel tegelijk. Dus dat is leuk, echt super veel zin in, ik kan echt niet wachten. En ik ben dus zonder weg naar hockey. en het is mega koud, dus we trainen, ook maar, we trainen ook iets korter dan normaal, omdat het dus vanaf 8 uur nog kouder gaat worden. Dus ja, maar ik heb er wel zin in. Ik loop weer naar huis en ik ben bijna al thuis. Hoekje zit er op. En het was prima training, niet heel bijzonder. Uh, ik had echt nog super veel spierpijn van maandag. Dus ik vond het niet zo erg, het is echt mega koud. Dus ik vond het niet erg dat het was te kort was. En nou, verder niet heel veel te melden. En dit was weer het einde van deze weekvlog. Dus alweer bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Tof, maar.